Dit is echt niet normaal. Dit is echt iets weer voor mij. Cou centrum. Oh. Alles doen maakt je zo moe. Dus ik ga vandaag niet vloggen. zet hey, tafel goals. Yes, en het is weer woensdag. Uh, ik ben al onderweg naar mijn vriendin. We gaan met z'n allen, met alle vriendinnen, net zoals vorige keer. We gaan naar 50 Shades Darker. Ik ben zoals altijd weer. Heel erg laat en ik heb nog niet gegeten. Het is kort voor zeven. We hadden om zeven uur een Almelo afgesproken, maar ja, dat red ik dus niet. So, I'm late. I'm always a freaking late. Deze broek die heb ik net nieuw. Die is van Adidas, maar het is gewoon een mannenbroek. En ik heb de hakken onderaan. En dat maakt het gewoon super leuk samen. Hallo, nee, je lachen. Hoi. Ik moet nog een beetje, aan, beetje, beetje ik, aan wennen. Ik moet me nou daar echt aan wennen. Ik klap dicht voor de camera. Weet je dat maar vaker dichtklappen? Wat zullen we doen? Ik heb echt honger. Ja, ik zal wel wat gaan eten. Ja. Ik Naar... even bellen. Ja. Goedendag mensen. Oh. Oh. Ja, dat is mijn momentje. Yeah. Ik wil ook vlogger worden, maar ik kan dat niet. Ik ga even Alissa bellen. Better now. Oh ja, ik kan ook heel goed zingen. Ouwen toe! Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> Hallo, kijken. kijkers, ga ik jullie aanspreken. Heb je honger? Nee. Nee? Wie heeft er wel honger dan? Of ben je nog alleen? Ik word het nog serieus. De eerste keer dat ik er op was, had ik honger. We zijn thuis. Oh, kut. Maar hé, we zijn thuis. Oh, hoe Michelle? Mag ik die bestelling afleveren? Uh, mag ik een Big Mac? Ja? En ehm uh, Dat was het. Dat was het. Dacht om mag je afrekenen met Eva. Oké. Okay. Oh my god, jullie willen niet weten hoe lang ik een Big Mac niet meer heb gehad. Uh, nee, 5 minuten. Ik Oh, ik heb me stressen. Oh, ik dacht dat ook. Ja, ik dacht 7 uur daar zijn. Hoe laat begint het dan? Uh, klap kwam op 8. Eén keer wat ik in mijn boek vind. Oh my god. Laat maar, kun je misschien nog terugbrengen? <laughs> oh, ja. oh, fuck. Nou ja. Wat, oh, hele label eraf. Nou denken mensen dat hij nep is als ze hem zien. Haha. <laughs> De hè? Oh, ja. Yeah. Ja, we gaan niet naar Bordeaux, hoor mensen. Ik kan het echt niet vinden. Hé, hey, sta je te kloppen, hem in de vlogslaat, komt er niet. Ik vind In David, lekker, dankjewel. Dankjewel. Hallo allemaal. Dus we zijn een film aan het kijken en het is pauze. En wie gaat er allemaal roken? Iedereen, behalve ik, want ik rook niet. Stel jullie even allemaal voor: dit is Alissa, daarnaast Karin, daarnaast daarna daarnaast Stef en daarnaast Adella. Er moeten meer bukken, anders kan Er moeten meer mensen beneden. ik ben al 1,50 meter, hoe moet ik bukken? <lacht> Ik heb het niet laten. Sorry! Nee, lekker. Nu alweer. Oh! Sorry! Ja. <Yeah>. Oh jee. Yeah. Dankjewel. <laughs> nee. Nou, nee. Zo so gaat het, dus het is behind the scenes. Behind? Wat is je 50 shades of Michelle aangeweken. 50 shades of. Uh, nou, het is nou uh, donderdag. Ik ben vergeten gisteren de vlog af te sluiten. De film was echt superleuk. Ik ben alweer aan het werk. Uh, vandaag ga ik echt niks boeiends doen. Ik moet werken. Vandaag wou ik gaan beginnen met uh, mijn make-up tutorials. Weer op YouTube. Koen neemt elke dag heel trouw zijn boterham mee. Vind je dat niet cute? Luister één keer naar mijn stoel met Michelle aangebeken aan werk. Sorry, ik moet weer wat omgooien. Ja, Bijna over Koen's computer heen. Dit is Desiree. Ik feestzaam altijd met haar, maar zij woont in Utrecht. Nieuwgein, nieuwgein, nieuwgein, nieuwgein. En ik wou dus net zo mijn uh, make-up tutorial op gaan nemen waar jullie elke keer naar vragen. Maar ik moet zo alweer weg, dus ik heb er geen tijd meer voor. Dus ik ga het morgen doen. Het is nu 9 februari en dit is de dag dat ik ben getekend voor het leven. Ik heb vandaag zoiets ergens gezien door Desiree. Dit is gewoon echt niet normaal, hè? Ik ben, uh, ik ben helemaal in shock. Een vrouw van 70 jaar, hoe oud is ze? Die heeft gewoon even plassex en fist -seks en zo. Uh, het grote nieuws van vandaag. Uh, op naar morgen en een andere dag. Dus dit zijn mijn goodies wat ik heb gekregen van Lasje Dikt. Ik ben er echt super blij. Mee. En vooral mijn wimpers. Mijn favoriete wimpertjes. Die ga ik zo opdoen bij mijn tutorial. Favoriete lijm. Dat is de lijm van Duo. En zoals je ziet heeft deze een penseeltje. Ik vind het veel makkelijker dan met zo'n tubetje. Want dan kan je veel preciezer werken. En met zo'n tubetje heb ik altijd dat ik nog over de wimpers heen mors. En dan zitten mijn hele wimpers onder de lijm. Ik ben echt verslaafd aan blending brushes. Want daardoor gaat je oogschaduw gewoon super mooi overvloeien. En deze highlighter kwast dus voor highlighter of voor blush. Eigenlijk deze super graag kopen. Maar ik heb er gewoon elke keer spijt van gehad dat ik hem niet heb gekocht. Maar nu heb ik dus zo'n gift pack. En daar zit hij bij in. Deze palette. Dat het de favoriete is van Huda Beauty, Nikkie Tutorials en heel veel andere make-up artists op YouTube. Dit is de Solstice van Sleek. Oh, Het is nou vrijdag. Ik ben de hele, hele dag bezig gaan met make-up tutorial waar jullie om vroegen, Maar ik ben nog zo kapot. Ik zit hier met twee lampen, mijn computer. En ik heb net een beetje alles opgeruimd, maar... Die lichten en die computer en alles doen maakt je zo moe. Dus ik ga vandaag niet vloggen. Ik Meteen bezig met editen. En uh, lekker niks doen. Ik ga de hele dag bank hangen. Ik ga eten bestellen. En that's it. Dus misschien zie ik jullie nog vanavond met het editen. En anders tot morgen. Ik heb net in een punaise gestapt. En nou loopt mijn Nike Air. Hij is gewoon leeg. En nu dan? Dit waren echt mijn lievelingsschoenen. En ik trap alweer in de punaise. Want Armine is gisteren 25 jaar geworden. En ik ben het hals over kop op zoek gegaan naar een leuk cadeau voor Armine. Want natuurlijk ben ik weer uh, last minute met die dingen. Maar uiteindelijk heb ik dit weten te scoren. Huh? Dit boek van Erik Kuster, want ik weet dat ze helemaal verslaafd is aan Erik Kuster. Serieus, wat vinden jullie van Annoir's uh, outfit? En je hebt uh, zwart aan met geel. Met uh, lichtblauw, donkerblauw, oranje, zwart. En uh, wat is dat uh, voor uh, schapenhaar? Uh, haar? marie en ik gaan volgende week of wanneer, Gaan we een filmpje samen maken? Volgende week. Ja? Maar ja. mogen wij het al zeggen? Nee. Nee? Wel. Ik kan goed acteren toch? Hè? Je werd een beetje gedist en uh, je werd meteen rood, hè? <laughs> Laat je warrantjes zien. Wat een <laughs> je hebt nog wow. Oh, wat schattig! Wat is dit toch? Oh. Nou is de gevoelige kant van jou, Anoua. Moet de man haren hebben op hun lichaam, ja of nee? Ja, die moet ze zo daagselijk worden, ja. Dus ja, ja, ja, dat betekent dat Anoua heel behaard is, anders zeg je dat niet. Maar Anoua is loepjaas aan het halen en kijk mijn bestelling. Ja, ik wil graag risoles, ik wil graag ondee ondee en ik wil graag gebakken banaan. Dankjewel. Oh, joh, joh, je weet niet Ik wil niet weten dat ik gewoon binnen 20 minuten heb gedoucht. Ik heb mijn haar gewassen, ik heb... Uh, mijn haar gesteld, gedroogd, alles tegelijk. Ik heb zelfs gegeten. Hoi. Hoi, dit is Desiree. Komt uit Nieuwe Gein. En uh, we hebben zo een verjaardag van Amina. En we hebben een heel mooi cadeau. Op. Desiree had één taak, hè: <lacht> Eén taak. Vanuit fucking Nieuwe Gein dat boek meenemen. In een tasje. En wat is er gebeurd? Tasje is kapot. Net gebeurd. Nee, maar dat is net gebeurd. Bro. Dit is het boek wat we hebben gehaald. Goeie, Ons wil je echt als vriendin hebben als je dit krijgt voor je verjaardag. Damn. Maar nu gaan we dus in de auto. Of ik, want jij gaat waarschijnlijk gewoon niks doen. Je laat mij gewoon het werk doen. Zou je We hebben dus een spijama en ik heb mijn Mickey mouse pyjama aan. Multitasking. Wacht, <laughs> rustig. Kijk, ga maar naar de kaart. Kijk, kijk, kijk, Oh, je toevallig gewoon heel toevallige schaar bij je ofzo. zo. Nee, wat is dat? Oh my god, je dat niet eerder zeggen? Dit is een chick deze port, Die zit gewoon een mes op zak. zaak. Nee. En dan lijkt het net als ik mezelf uh, aan het besnijden ben. Nee. besnijden is hier. Nee. Dit lijkt eigenlijk een pinpas. Weet je wel, ik ga even pinnen. Maar kijk. Die is echt gevaarlijk, man. Maar kijk hoe easy dit gaat. O, kijk dan. Het is een We gaan even een lijntje doen, hier. Besef, dit mes gaan al bijna en mijn punani. Deze deed gewoon met hun op straat afgesproken voor eerder Kustenboek. Dat is gewoon echt hasselen. Gewoon hasselen in boeken. Dus. Mensen, dus als jullie ons in, willen inhuren voor service in de auto, we bezorgen aan jullie deur. In een mini-mouse broek. <laughs> broek. Michelle pakt het in en bezorgt het. En deze deed betaalt het. <laughs> Tada, dan hebben we een cadeautje. Ik denk dat je vet laat bent. Maar dat we gewoon de eerste zijn. Kijk hoe leuk, een huisje. Wat is dit voor boek? Amstel, kloppen die. Oeh, Hugo. Oh, oh, dit gaat niet goed. Homemade, appeltaart van Arminen. Goh. Niet van de Lidl of zo, nee. Dus, in de goodiebag bag van Armina Isayang <laughs> zit een heerlijke tandenborstel die ik natuurlijk van ze geef. je importante body wash. <laughs> Dat Want de stinken. Dat is gewoon een hint, we moeten onze tanden poetsen we en moeten we moeten douchen. Yeah. Anders wil ze ons hier niet in huis. En ten derde, we moeten lekkere lippen hebben. <laughs> eerste vraag wat ik meteen stelde, zijn ze wel gewassen? <laughs> Napoli! Dus yes, dit kan alleen mij overkomen. <laughs> dus ik loop hier, ik moest iets ophalen voor een vriendin uit haar auto, dus ik neem haar sleutel mee, één sleutel. En ik loop hier, ik ben bezig met mijn Snapchat dit dat. Laat ik haar fucking sleutel in de fucking put vallen. Hoe dan? Dat is echt iets voor mij. Waar is die dan? Oh, weet je hoe diep die is, Desiree? Nee. Weet je hoe diep die is? Weet je hoe diep die is? Serieus, hoe dan? Ja, maar ik zie niks. Pas zo. op. voor kleur was dat eigenlijk? Hij was grijs. Weet je zeker dat het was? Oh, weet je hoe diep die is? Maar als het de sleutels moet hij toch drijven? Oh mijn god. Nee, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dit is echt iets weer van mij. Ik vind het echt niet leuk, deze idee. Hoe dan? Is gewoon, genees mijn eigen sloeg. Is hem dan? Oh my god, ik heb zoveel geluk. Kijk dan, dit is hem. ik zweer het je. Ja, ook nog eruit. Oh my god. Oh, wat een stress. Maar we hebben hem. Sorry, Sharoni. Jij ging gewoon stuk van het lachen, hè? Ja, tuurlijk. Nee, nee, nee. Hoe vies mijn handen nou zijn. Ik ga het dokje voor je zoeken. Uh. Hey, Desiree. <laughs> ja. Sef, je drankje loopt niet weg en zo, hè? Nee, wel, mijne wel. Dus jij neemt gewoon je drankje meer in de auto. Ja, sowieso. Dat vind je normaal. Ja, ik. Ben je moe? Oh, je wilt nu weten. Ja, ik heb het gezien. God. Je op snel. Ik <laughs> heb Nee, nee, nee, we hebben hem al. Sorry. <laughs> oh my God. Echt? Heb je dat geplogd? Ja. Hier zijn mijn sleutel Ik heb mijn handen al niet gehad. Hoe ben ja. je daar gekomen? Ik heb die foot omhoog getild. En dan heb ik hem uitgepist. Ik die stem, ik wist niet wat ik moest doen. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, heel, ik werd heel erg zenuwachtig. Ik denk ik heb geen auto meer. Ik heb geen auto meer. mijn, in door mijn hoofd. Denk, Nee, ze hebben onmogelijk niet genoeg weg. Hoe komt goed? ze even weg. Oh, maar hij zit in het witte tasje dan? <tos> Ich, het scheelt echt dat ik geen zin heb. Ik kan nergens lachen. Ik wel, echt. We je niet de avond zien of dit niet doen. Je kon Hey, Ja, ja! allemaal uit. Ik heb geen zin dan dat alleen. Ja, krijg de gole man. Dit is echt heel erg. Nee. Maar je mag niet je hoofd omhoog houden. Dit is echt voor Amine Drais bij. Wat de fuck heb je in je haar zitten? <tie> <tie> wat denk je dat het is? echt heel zwaar. Maar gewoon he. Oh, wat is Wauw. We hebben dit echt in de auto net ingepakt. Oh, dat ziet heel uit. <tie> wat de fuck is dit? <tie> I mira do it. Mirana Wurst! is Lava. Yeah, and for? Bak. Bac. Yeah. Lava. Kauw Kauw Kauw Sente Kauw Kauwse Kauw Kauw Ik ga het niet raden, Ik doe een ander woord! Bloem Deze. Nee! Nee! Nee! Bloem Bloem Pot Bloemenpot Bloempot ja! Dat rust allemaal Welterusten rusten. Ja! hoor die al aankomen shit <lacht> ik ben nou dus aan het kijken naar het stoplicht die het 10 kilometer verderop zit wij gaan zo naar Arnhem en daar gaan we zo naar adem ik ben late as usual ik ben een kwartier te laat maar gelukkig was zij ook nog niet klaar dit is Iris. Hi. Helemaal pokerface, helemaal Iris wil graag een salontafel halen en ik weet niet wat ik wil halen en ik hoop dat ik niet te veel ga halen. We zijn een beetje op elkaar afgestemd. Ik wil hem niet meer weer in mijn boek laten zien, want ik heb elke dag zo'n boek aan. Maar we hebben we allebei we nog door... steeds! Oh my god, ik dacht er dat dat <laughs> Nee. Nou, bestemming bereikt en ik zie nu al een fucking lamp die ik wil hebben van stout. Ik kwam hier zonder doel. Iris heeft me hiermee naartoe genomen. En wat heb ik weer gehaald? Ik heb twee bronzen fotolijsten gehaald. Dus die daarboven. Kijk, en al deze mooie boeken. Het is die van Amine die ik gisteren heb gehaald. Maar die is ook heel mooi die daar is. En ik vond dit ook zo leuk. Heb je dat gezien Iris? Die Chanel... Uh... Oh, wat leuk. Zo'n zuurstofding, of wat is het? Amplussen. Nou, we waren op zoek naar een etent. Maar, uiteindelijk, wat gaan we eten? Getat. We hebben er dus net, Iris je hebt er net drie gekocht. Ik heb er twee gekocht. En nu zijn we weer terug. Oh ja, je woont niet in beeld. Nu zijn we weer terug. En nu heb ik de drie weer extra gekocht. En Iris ook er eentje. Daar gaan we dan naar huis. Hier met vijf. Wat hebben we hier nog meer? Overal spiegels. Echt aan, Yes, het is weer zover. Ik ben weer vergeten mijn vlog af te sluiten. Dus bij deze sluit ik even mijn vlog af. Het is inmiddels maandagmiddag en ik ben druk bezig met het editen van mijn vlog en van mijn make-up tutorial. Dus vonden jullie deze video leuk, doe een duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd, zou ik maar even heel snel abonneren. En ik zie jullie deze week dan terug bij mijn make-up tutorial. Of volgende week maandag bij mijn nieuwe vlog.